Beter begrijpen en behandelen van denkproblemen bij multiple sclerose. Ons onderzoek beschermt belangrijke oppervlakte: van implantaten tot aan vrachtgeven. Ik zoek met big data naar de beste behandelingen voor hart- en nierpatiënten. Ik doe dit onderzoek om beter in kaart te brengen wat nou het belang is van onze nationaliteit. Want dit is iets wat vaak wordt onderschat. Mijn naam is Rob en ik onderzoek welke factoren ons afweersysteem beïnvloeden. Daarmee hoop ik uiteindelijk bij te dragen aan een betere behandeling van auto-immuunziekten, infectieziekten en kanker. Er vrij veel aannames worden gemaakt over de migratie en mobiliteit de levens van jongeren met een migratieachtergrond vormen, maar er eigenlijk weinig aandacht is voor de verhalen van deze jongeren zelf. Wij ontwikkelen biomaterialen om weefsels en organen te repareren en zelfs te maken.